Tweede paasdag 2022, uh, DVS speelt een uh, competitiewedstrijd vandaag tegen Stedoco, aftrap is genomen. En het is uh, Benjamin Roumion die de bal heeft onder druk gezet wordt, DVS uh, begint aan de eerste aanval. Kruiseer in tweede instantie en het is Stedoco die uh, de bal in bezit heeft. Convloedgraaf opnieuw. Die speelde zaterdag niet de hele wedstrijd. Dus die zal uh, nog wel uh, energie in de benen. Even balletje door de voeten heen. Van, of door de benen heen van... Dat uh, was nummer 2. Mariana. Maar uh, is de kans voor DVS uh, twee meter naast, denk ik, uh, van Adriaan Kruijsheer. Druk van DVS op uh, Van Zeelst. Net uh, voetje van Romeon naar uh, Quincy Veenhoff. Sterk langs uh, Mariana. Schiet, hè? Tweede instantie. Oh. Over. En buitenspel. buitenspel. Goede opzet van de aanval van DVS. Pinacci kan naar voren kruisen raakt hem niet helemaal lekker. Wil de vloedgraven aanspelen. Nu wel veel DVS voor de bal. Daarom even in de strijd. Het is genoeg. Kijk, het is een goede bal. Zij net, ja. Wat zowel uh, op een 2-0 voorsprong komt. Ja. Was wel wat bezetting voor de goal, maar het was ook een goede actie ja. van uh, Jonker. Hij kan Bijna. hem lekker zo een, lekker op een, uh, onder het voetje chip, door. Hij ja. Chip. Ah, chip, chip punter. Ja. Ruimte bij uh, Koen Vloedgraven. In de loop. Goede bal van uh, Daan Huiskamp. Gelijk uh, wat meters voor uh, DVS. Kaats met uh, Kruiseer. Nee, die houdt hem uh, onder controle. Roemion. Steekballetje, Veenhoff sterk, goed, uh, goede schot en in de tweede instantie, bal vliegt binnen. 1-0 oh, voor ja. en DVS, Adriaan Kruiseer, mooie combinatie. Hey, maar waar begint het? Bij Daan Huiskamp? Uh, ja, begon uh, absoluut bij Daan Huiskamp die hem uh, goed in de loop van uh, Koenvloedgraven speelde. En uh, daarna combinatie. Via Rumeon naar Veenhoff, uiteindelijk uh, Adriaan Kruiseer zet DVS op een 1-0 uh, voorsprong. In de 23ste minuut. Mariana. 1-2. Nee, hier wat uh, houdt hem vast. Draait weg bij uh, Pinacci. puntetje naar uh, Dos Santos. Ruimte nu bij De Zwart. Misschien voorzet. Die komt er. Tweede instantie uh, Akla. Van Zylst. Randje 16. Ruimte op te schieten. Metertje naast uh, de goal. 35 e minuut. De eerste doelpoging van uh, Stedoko. Korte corner weer. Goed. DVS. Uh, prima. Ah, buitenkant voet. Hij denkt: zo moet ik hem uh, met een beetje effect in de bovenste kruising uh, janken. Ja, ik dacht dat hij op zijn punt kwam. Ja. Ik dacht dat hij wel wou nemen. Kijken hoe, tot hoe ver het en hoe lang het duurt. Vindt uh, ruimte aan de andere kant bij zijn captain. Jesse Willinga. Nou, touché Oplaten. daar gek, gek daar. Ja, ja, ja. Hens. Nee. Geen hands. Oeh. Ja, dat verdiende hem ook niet. Nee, maar Met, uh, genoeg tijd en ruimte. Bal de bal komt niet weg. Nu wel. Moest even. Zie je maar zo dat het dan uh, kan gebeuren. In een scrimmage. Ja, het was een uh, soort uh, uh, scrimmage. De beste mogelijkheid. Uh, Goed op de kant. En weer, komen ze weer. En weer heel veel ruimte om makkelijk om te voetballen. In de handen van Daan Huiskamp. is gesproeid in de rust. Jonker, of uh, Akla, bal uh, bij Van Zijlst. Dos Santos. Onder druk gezet door uh, Akla. Die valt uh, precies tussen. Nee, het is uh, Koen Nu Roemion, ruimte. Van de Voort loopt achteruit, dan kan hij gaan schieten misschien. Van Silst, heeft uitgespeeld. Ruimte en een oh, goal! Oh, mooie goal zeg. Het is... Uh, Benjamin Roemion die kort na de rust TVS op een 2-0 speelt. Dit was wel even lekker en nodig. Ja. De speelbeeld van de eerste helft. Uh, Even nog uh, achter uh, naar ons stoel uithaalden. Een uh, typische Roubillon actie. Dreigen. Verdediging loopt achteruit van de voort. En uh, Van Seel laat zich uitspelen. Uh, en Benjamin uh, Roubillon schiet in de korte hoek. Voorbij uh, aan uh, Lars Blijenberg. Touré. Mariana. Nee, uh, ja, dat is hem wel. Combinatie, nu wat ruimte voor Wielinga kan gaan schieten. Metertje over de goal van uh, Daan Huiskamp. Goed schot. Dat was een goede goal van uh, Benjamin Roemion. Uh, ruimte bij uh, Koen Vloedgraven en uh, speelde Roemion in zijn voetjes. Dus uh, even opletten. Nu uh, kans. Op goal gered door uh, Tariq Evren. Dit was uh, Hivat die uh, vanaf randje 16 kon schieten. En een fantastische redding voor, uh, van onze aanvoerder. Ik kreeg hem uh, boven op zijn hoofd. Stedoko weer. De wissels aan de kant van, zo van Stedoko. En aan de kant van DVS. Het nu dat Stedoko even de aanval is. Ja, makkelijk voorbij. Goede actie. En uh, 2-1. Zo uit het niets. Aan de zijkant uh, Ali Akla uitgespeeld. Doelpunten maken kan ik even niet zien. Ik denk dat het uh, Hiwat is. Ruimte nu voor deze 2. Achterin, Quincy Veenhoff er ook bij. Oh jongen, dit is uh, niet lekker voor nee, een spits dit... als je die zo, zoveel tijd krijgt en dan uh, de bal niet op de goal kan krijgen. Anikora. Goed. Goed. Falstar, Valstar! Valstar. Valstar. Lekkere goal hoor. Goeie wissel trouwens. Ik vind het echt een goede wissel, uh, Valstar. Keurig afgerond. Gewoon een ijskoud. Anikora. Evre, Evre gaat mee naar voren. Evre gaat een 1-2 aan. En hij komt net niet uit nu natuurlijk, Heiri, goed. Belangrijk uh, om, die, om dat duel even te winnen, of die bal te winnen. Vast daar. Goed doorgespeeld. Kan gaan schieten. In de rebound. In de rebound. In, in. Oh. Klein curveje <laughs> aan die, uh, die bal. Uh, Ik denk als hij gewoon recht omhoog was gestuurd, dan had hij hem wel binnen kunnen tikken. Combinatie. Uh, bijna aan Nicora. Bal, uh... laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Zo wint uh, DVS van Stedoco hier in Ermelo en uh, blijven de drie punten hier. Stefan de Geiter, DVS-wint uh, met uh, 3-1 van Stedoco op tweede paasdag. Dat is uh, lekker denk ik hè? Ja, super knap van de jongens. Uh, helemaal naar uh, afgelopen zaterdag natuurlijk. Uh, ja, is het toch een domper uh, ja, dat, dat je hem daar uiteindelijk uh, ja, verliest. Ja, dat je het dan twee dagen later uh, zo recht kan breien voor jezelf. Uh, vooral en als team zijn. Uh, ja, dat is een groot compliment voor de jongens. Ja, super. Hey, uh, nou, we komen zo meteen misschien nog wel even op VVSB. Maar het, het beeld van vandaag wat, uh, wat, was, hoe, wat voor wedstrijd heb jij gezien? Uh, ja, wat, uh, moet ik zeggen, we hadden ze wel uh, uh, goed geanalyseerd ook. We wisten wel een beetje wat we konden verwachten van hun. Uh, we wisten dat ze 4v2 gingen spelen. Uh, dus dat wij ruimte zouden krijgen bij de backs. Uh, dat we daar goed uh, ja, eigenlijk overtallen, overtalletjes konden maken om daar door te gaan voetballen. Nou, ik denk dat dat hartstikke goed eruit kwam. Helemaal de eerste helft. Ik denk dat we goed, uh, ondanks dat we dus met een ondertal spelen op het middenveld, konden we goed aan voetballen toekomen. En, uh, ja, ik denk dat we de bal heel goed rond die te gaan. En daardoor... Ja, dat uh, denk ik... Uh het heeft je als overmacht, weinig kansen weggegeven. Eerste helft misschien één momentje. Uh, dan is het lekker natuurlijk dat je ook kort na de rust op 2-0 komt, denk ik. Ja dat, dat, ja, dat helpt je natuurlijk helemaal in het zadel. He, we zeiden het ook tegen elkaar in de kleedkamer. We proberen snel die tweede goal te maken. Dan uh, wordt het allemaal wat net wat makkelijker. Ja, geweldige goal van Benna natuurlijk. goede individuele actie, goed afgewerkt. Ja, dan, ja, dan ga je daar dan weer makkelijker voetballen. Ja. En dan valt die 2-1. Had je toen nog spanning? Kijk je een beetje terug op afgelopen zaterdag? Of hoe, ja, wat vond je ervan? Uh, nee. nee, ik moet zeggen dat ik niet uh, terug dacht aan uh, afgelopen zaterdag. Ik dacht uh, wel van uh, ja, ik vond ons wel zo, zo comfortabel, ook de tweede helft aan de bal, dat ik dacht van ja, maar dit, dit gaan we niet weggeven. Ik heb ik ook uh, zoveel vertrouwen in de jongens, dat dat dan niet nog een keer gaat gebeuren. En, Um, dat we nu wel gewoon, en je zag ook wel, bleef goed voetballen, we bleven mogelijkheden mogelijkheden houden om uh, ja, die derde te gaan maken. En uiteindelijk valt hij ook en dan, ja, dan is het klaar. Ja. Nou, toch nog even terug dan, uh, het is er maar twee dagen geleden, maar uh, VVSB, daar uh, was de kater denk ik zuur hè. Dat leek allemaal, uh, tien minuten voor tijd, leek dat allemaal koek in ei. Hoe, uh, ja, hoe is daarop teruggekeken? Ja, dat was wel een, uh, ja, vooral de, dat we onszelf enorm tekort doen. Uh, als team zijn. We komen daar natuurlijk hartstikke goed op 2-0. En eigenlijk uh, is er geen veldje aan de lucht tot, het, tot die 2-1. Ja, gaan we net wat makkelijker of wat beter uh, de rust in? Uh, dan komen we komen eigenlijk de rust uit. Eigenlijk ja, denk ik nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Ik denk dat we prima uh, voetbal. We kregen een grote kans uh, op een gegeven moment nog op 3-1. Die bal die achter, uh, achter uh, de jongens die aan het aanvallen waren terug trokken, bal die eigenlijk net achter iedereen langs gaat. En dan, ja, dan geef je in één minuut tijd uh, twee goals weg. Ja, dat is zonde. En, ja, dan is het een flinke kater. Helemaal als je 2-0 voorsprong, uh, 2-0 voor staat. En dat je hem dan uiteindelijk uh, weggeeft. Ja, doe jezelf enorm tekort. Nou ja, het is te knappen dat we vandaag uh, met een dag rust uh, ons goed herstellen. Wat zijn een beetje de ambities voor de komende weken? Een paar mooie wedstrijden in het verschiet. Wat, wat willen we nog in deze competitie? Ja, ik denk dat er nog steeds uh, genoeg te halen valt. Ik denk vooral ook uh, naar onszelf als team zijnde dat we uh, ja, elke wedstrijd moeten gaan voetballen om te winnen. En dat doen die jongens ook echt. Alleen dat kunnen we alleen met elkaar echt doen. En dat, dat zie, heb je vandaag echt gezien. Uh, ondanks de, en met één dag rust uh, dat we ja, met elkaar hartstikke goede potten hebben gespeeld. En dat we uh, veel uitstralen als team, dat we dat ook echt kunnen. En dat we dat eigenlijk altijd moeten op gaan brengen. Uh, ja, dan is er nog heel veel te, te halen. Maar uiteindelijk zijn er nu nog volgens mij negen wedstrijden of zo. Acht wedstrijden om uh, te spelen. Ja, en dan, uh, ja, er zijn gewoon nog veel punten. En dan uh, moet je uiteindelijk kijken waar het uh, schip strandt. Maar ik vind dat je voor jezelf en als team dat je uh, altijd moet spelen om te winnen. En dat je het maximale ruimte moet halen. Nou, we kijken met veel uh, plezier naar de komende derde periode. En hopen dat we daar wat gaan beleven. Dankjewel en uh, succes aankomende zaterdag bij uh, Excelsior.